zo'n aangereden op de snelweg zo te zien of wat ik hoorde. Ja, niet aanspreekbaar. Dus meteen door. Nou vervolgmelding. Uh, wat hadden we? Een ambulance nodig, meer uh, niet bekend. Geen reactie, ik ga je tweede ambitie plaatsen. Bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Een reanimatie. Een Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Puduval en Moore. Vandaag ga ik op pad met de ambu. Binnenkort weer is tijd voor een nieuwe ambu, maar ook weer eens tijd voor de rapid Responder. Dus het kleine autootje. Maar dat, uh, dat kan op dit moment even niet, omdat de mods het daarvoor niet doen. Maar dat komt allemaal. Dit is hem dus voor vandaag. We hebben alles erop en eraan. Dus uh, ik zou zeggen, laten we in ieder geval wachten op een melding. En dat gaat via LSPDFR. Uh, dat er zijn ook wat andere leuke meldingen dan de Los Santos Rescue Division not. Uh, dus dat komt allemaal. Uh, of dat gaan jullie allemaal zien vandaag. Voor de rest heb ik niks te melden, geloof ik. Nee. We krijgen de eerste melding. Oh, victim Oké. Persoon aangereden. Rijdt alsjeblieft prio 1. Een A1. persoon aangereden op de snelweg zo te zien of wat ik hoorde. Ja, niet aanspreekbaar. Of hij bezig niet bij bewustzijn. Links is vrij, rechts is vrij, links is vrij. Oké, okay, politie zou ook onderweg zijn, ze zijn bijna te plaatsen wat ik ze op de kaart kan zien. Links en rechts hebben mij gezien en gehoord. Staan stil, dan kan ik doorrijden. Links, ja, vrij. en vrij rechtsaf. Even spieken hoor, want hier is geloof ik een oprit. Hè? Dan kan ik kan ook wel een klein stukje hier tegen het verkeer en dat scheelt me misschien wat tijd. heel voorzichtig hier tegen het verkeer in gaan nee dat ga ik ga het niet doen uh, ja. al wel ja nee dat is helemaal mijn fout dit zijn echt niet de richtlijnen die moeten ik dacht van, uh, die moet ook bezig zijn. Oké, okay, zou op de fietsen zijn aangereden niet erg handig. Ik hoop dat wij niet worden aangereden hier. Even we de renovatie moeten starten. hier. Ja. Gaan eens kijken, normaal zou je rechtsonder onder zo'n balk moeten krijgen met uh, wanneer je moet tikken, maar die was er de laatste keren al niet en die is er nu nog niet. Dus ik moet het echt gewoon gokken. Of wanneer, ja, wanneer je moet drukken op de T voor de compressies, nou T is geen zin. Ik schouw weer oproepen. Op oh dit gaat echt helemaal verkeerd. Ja normaal is de politie door. Maar die stonden hier net. Maar die zijn mensen gedespand. Dat weet ik nog van de vorige keer. Dat ik de mot speelde. De politie despond. En. Daar uh, ja, kun je niks aan veranderen. We gaan door. to all port of Los Santos units. We have a pedestrian struck by a vehicle on Elysium Field Freeway. No, die uh it het helemaal. snap het ook niet helemaal we gaan weer naar een aanrijding persoon niet aanspreekbaar Ik weet niet precies waar het is hoor, dus we moeten even goed gaan uh, bekijken zo meteen. Ah, oh, dat is op de brug, oké. Okay. Hallo, okay. oké. Oh. Net op pad. Oh. een tweede ambulance vallwagen Medical aid requested on um a listing field freeway. Officers report. An injured civilian and ambulance requested. Ik kan nodig kwade een tweede ambulance. Rijt alstublieft een tweede ambulance op die mee gaat voor de rijder. Dus We zijn inmiddels uh, druk bezig. Ja, rijden maar over het slachtoffer heen natuurlijk. Tweede er bijna, die gaan ook nog even helpen. Ah, het is niet meer nodig, oké. We hebben medical aid in Davis. Lincoln, 18. 3. Nou, we krijgen een nieuwe melding maar we zijn nu bezig met de rea. Um, hier zo, we dus zijn bezig met... Ja lekker jongens, echt uh, toppie bezig. Nou, we gaan samen even hier het slachtoffer nog uh, tot leven proberen te krijgen. Know it. Nou, krijgt het wel. Zij gaan met spoed naar het ziekenhuis. En ik ook. Of nou, nee, ik niet. Ik ga naar een andere melding alweer. Het gaat allemaal lekker dicht op elkaar. De meldkamer is bezig met een grote puzzel. Om overal een ambulance ter plaatse te krijgen. En nu moet ik dus meteen door Nou, vervolgmelding. Wat hadden we een ambulance nodig? Meer niet bekend. melding is ten einde. Oké. Ja, u is dank je. Goedendag, wie heeft een meer nodig? Even okay, langs, dankjewel hoor. Nee, niet bedankt. Oké, niet wel bedankt. Hallo. Laat me maar eens kijken. Je gaat erbij liggen, zie ik. Wat hebben we? Uh, mijn kuts en scrapes nou ik uh, weet niet waarom de meldkamer ons hier A1 voor even opgeroepen. maar meneer ik denk dat u uh, het beste gewoon uh, even naar de huisartsenpost kunt gaan want een ritje met ons mee naar het ziekenhuis uh, kost genoeg en een ritje naar u toe dat is gratis dus op het moment dat de ambulance gaat vervoeren dan kost het geld op het moment dat de ambulance niet gaat vervoeren kost het ook geen geld om hem op te roepen Um, en ja, hij heeft wat kleine schaafhondjes en wat kleine um, snijtjes. Kan hij ook even zelf naar de huisartsenpost gaan of in ieder geval naar, de, um, naar zijn eigen huisarts. Die melding nemen we even niet aan, is hetzelfde. Nee, heb geen voorrang, maar goed. Um, wij gaan eens kijken of er nog een andere melding komt, want er zijn er genoeg hoor oké, we, okay. we call gaan naar een nieuwe melding um. 1, Lincoln, 18 ga hey, je alsjeblieft, prio 2 prio 2, voor... nou daar gaan we even een eentje voor maken hoor, meldkamer we gaan A1 richting een persoon zou ernstig gewond zijn badly injured, dus ja zeer, ik zou bijna zeggen zeer ernstig gewond uh, dat zou een A2 zijn nou, we gaan toch echt even A1 pak even de trambaan auto links heeft mij gezien we zetten groen aan voor het geval dat Hallo, mag ik even langs natuurlijk wel. hoor aan de live pack mee pakken de spoedtas en we gaan eens een kijkje nemen we gaan er niet naartoe rennen dat vergt uh, paniek kan paniek veroorzaken maar we gaan wel gewoon even rustig er naartoe lopen hij loopt wel naar me toe wat mank hallo meneer wat is er aan de hand oh je gaat meteen mee oké okay, kom maar. ik kan niet zien wat er is hij moet alleen met spoed naar het ziekenhuis blijven, want hij komt al meteen hij loopt bij mij mee ik had dus groen aangezet, mocht het een groot incident worden, mocht het een reanimatie zijn, iets anders, tot ze in ieder geval kunnen zien, tot ik als eerste plaats ben. Of mocht u bijvoorbeeld... Uh, mocht u bijvoorbeeld... Even kijken. Mocht u bijvoorbeeld zijn neergestoken of zo en ik ben als eerste plaatsen tot in ieder geval de eenheden kunnen zien, tot ik als eerste hier was. En dan kan ik ze hun eventueel meer vertellen, mochten ze vragen hebben. En als we nu naar het ziekenhuis de, de eh, toestand van de patiënt gaat achteruit zoals je rechtsonder ziet. We gaan met een glijdend transport hoe dat heet zo min mogelijk remmen. En soepeltjes door de bochten. Maar mochten we ergens op knallen of mochten we ook maar iets ja, krijgen dan kan er opeens het toestand achteruit gaan. Hier tussendoor. Links heeft mij gezien, groen. Of het was nog niet groen, dus alles stond. bleef stilstaan. En mijn collega die komt hem ophalen, als het goed is. Ja, hij was nog even sigaretje aan het roken, maar hij neemt hem niet mee zo so, beste meneer overdracht is niet nodig want ik weet zelf niet wat er los was melding afgerond wij zetten hem hier weer op de poort Het waren inmiddels twee andere ambies ook weer terug zijn gekomen het like is dus wachten op een nieuwe melding. En we zijn weer terug op onze ja beginpost. We moesten daar weer terug naartoe van de meldkamer. De VWS zoals dat heet. Of ja, we stonden VWS en nu uh, konden we weer terug naar onze eigen post. VWS staat voor voorwaardescheppend en dat houdt in dat je een andere post moet vullen, omdat daar niet zoveel ambulances zijn. Dus uh, in gta heb je meerdere posten hier eentje um, waar hebben we nog hier een en ergens bij een snelweg waar ik het altijd vergeet hier oh, hier zo en um, ja dat uh, dat stel we hebben hier allemaal meldingen hier zo of ja hier dit is ons gebied en de het ziekenhuis hier zo heeft dit gebied bijvoorbeeld en stel daar zijn ze allemaal bezig. En hier staat ook nog een, om, een paar ambulances. Dat betekent dat die ambulances eventueel dit gebied mee kunnen opvullen. En dan moeten wij naar die post, zodat wij dit gebied we kunnen opvullen. Stel dat hier een melding is. Heel ingewikkeld en dat is ook de puzzel die de meldkamer ambulance okay. moet maken. Okay. Uh, dus ja, dat is uh, niet zomaar iets uh, ambulances sturen. Maar ze moeten dus denken stel we gaan hier misschien een melding krijgen. En we hebben hier geen ambulances, maar hier wel. Dan kunnen we eventueel een ambulance vandaag hier naartoe sturen. Maar hebben we hier dan nog wel genoeg ambulances. Of moeten we dan van een andere ambulancepost. Bijvoorbeeld van hier zo een ambulance naar hier toe laten komen. Zo had ik tijdens mijn dienst uh, van laatst. Ja, laatst ben ik na heel veel, is alweer, ja, een tijdje terug, een maand terug. Ben ik van A naar B geweest. Ik ben um, naar verschillende steden moeten gaan in de regio. Om uh, daar allemaal op te vullen. Dus uh, je bent uh, wel flink op pad. Nu gaan we nog even wachten op één meldentje. Of niet meer. Je weet nooit hoe je dienst uh, gaat eindigen. Maar we uh, gaan er toch vanuit dat we nog wel eentje krijgen. En dan niet een persoon aangereden. We gaan eens uh, uit van iets anders. Nou, dan gaan we deze toon maar aannemen. Want ik kan wel bezig blijven met wachten. Rijdt alsjeblieft Prio 1. We gaan naar de laatste. Nodig. meer info onbekend er stond al een uh, ziekenhuis in namelijk het groene stipje op de kaart nu achter mij de bus heeft mij wel niet gezien achter de bus komt niks um, uh, gassen gassen gassen die het is uh, dat kan betekenen dat er al een huisarts plaats is die de patiënt al heeft aangemeld bij het ziekenhuis. Dus een brengadres staat er dus al in. Of het groene stipjes weg, ja het groene stipjes weg dan kan er dan een fout zijn. We zetten alvast sirene uit zodat we niet de hele buurt opschrikken. Of enfin, ja opschrikken. Eerder zeggen dat we. Of laten merken dat we eraan komen. En een beetje tot iedereen naar buiten komt kijken wat er aan de hand is. Oh, hij ligt hier. Hallo. Hallo? Hoorde mij? Nee. Geen reactie. Ga je tweede ambitie plaatsen voor alle wagen. We hebben een in Bainwood Hills. Officer's report an injured civilian and ambulance requested. Rockford Hills units respond code 3. Oké. Okay meldkamer 2 de ambulance kan gecanceld worden wij hebben een return of spontaneous god oké okay, we gaan uh... we hebben wel een rosk return of spontaneous circulation dat betekent uh, dat wij het hart etc terug hebben gekregen uh, terug aan het werk hebben gekregen uh, hij stond even op maar hij viel weer neer Ik ga even kijken of ik hem in de ambu kan krijgen. Of dat hij al get closer to the pet. Yeah. Ik sta zeg maar op hem. Ik ga nog eens iets proberen. Ik ga de ambu nog iets dichterbij proberen te krijgen. Dat we hem ook daadwerkelijk achterin hebben kunnen liggen. Dan gaan we A1 naar het ziekenhuis. Hij ligt, we hebben een route naar het ziekenhuis. Die gaat A1. We gaan er vast bellen naar. Even kijken. Wie gaan wij bellen? We gaan niemand bellen. We gaan in ieder geval de spoed... Uh... De SJA bellen, dat we eraan komen. We gaan nu eh, onderweg gaan wij het ECG eh, aflezen. We gaan even het een en ander eh, qua waardes nog checken en we gaan zuurstof geven of dat zijn we al aan het geven. Maar mijn taak nu dus, ook al ben ik chauffeur en verpleegkundige tegelijk, is het vervoeren van het slachtoffer. Nu moeten we hem wel rechts hier afleveren bij de. Oh, daar staan we alleen maar ambu. Bij de trauma's emergency boom. Hier staat alleen een paaltje, en dan dacht ik toch. Zo. Nou mijn groen staat automatisch aan als ik blauw dat. Mensen kunnen jullie bedankt voor het kijken. op jullie een video vonden en ik zie jullie graag bij de volgende ambu video. Of ja in ieder geval over twee dagen bij een andere nieuwe video. Tot dan, doei!